Lady, kijk naar nou deze week voor doorstuk, de een duim omhoog en abonneer op het en vergeet dit om te doen. Veel plezier met kijken! Bel is een beetje lastig, nou ja, niet lastig, maar Bel is wat sneller vandaag omdat het heel druk is en dan vindt Tess het altijd spannend. Dus nu is Tess heel langzaam aan het licht rijden. En Bel die snapt er niet zoveel van. Tess vindt het altijd moeilijk als de bak zo vol is. Nou ja, het is koud, buiten is de bak bevroren, dus dan heb je niet zoveel keuze. Dit is het. Dus Tess die doet nu heel rustig. Nou, ga maar stappen. Kom maar stappen op je zitten, niet met je teugeltjes. Keuren belonen. Ik heb eventjes de paardjes eten gegeven. Ik uh, ga heen, ja, zo meteen nog eventjes losgooien daarna. En uh, ja, dus even wachten tot ze klaar is met eten. Ik ga nu heen, ja, loszetten. Ze lopen naast me, zoals je kan zien. En uh, ja, we lopen nu naar de bak. Ik zal even mijn lampje pakken. Kijk dan, een licht! Oh, ik word wel blind. Ik ben niet uit. Ik kom hier draaien! Ja, gaan we lekker even spelen! Zo, Zo en dan pak ik wel nog even een er dan bij. Oké, okay. ik kwam net achter dat ik helemaal niet op play heb gedrukt. Uh, <laughs> ik heb dus, hij ging ineens uit. Dus ik dacht al, wat is dat nou? Maar en ja, die staat hier. Zo. Niet weglopen, ja. Nee. Ja, Bel wel leuk, hè? Oh, de cuties. Hoi, ja ik zweer alleen even te veel hoor. Vandaag gaan we naar Teteringen En um, zoals je ziet, vandaag waren mijn achteruitrijmoves niet fantastisch. Ik ga even de slot insprayen, omdat het niet zo lekker meer open gaat. Dus dan moet ik een spulletje hebben. Dan had ik een spulletje gekregen ergens kijk is je busje dan gaat de busje gaat in het slot oh dat past <lacht> en als het goed is ik spuit daar ook nog even een beetje gaat dan beter dat hoop ik maar want dat ging niet zo heel makkelijk meer Tetering, vereniging eigen paard, met ons trailertje, dus ik uh, moet eventjes uh, de boel uh, aan elkaar gaan koppelen en dan uh, gaan we zo laden. komt nu een verrassing. Oh, en de verrassing is voor mij. Waarom staat de trailer open? Ja, ik denk hij staat op slot. Maar hij is niet op slot. Hij is gewoon open. Dat is niet de bedoeling. Hij moet op slot. Nou ja, eten moet ik natuurlijk ook nog halen. Dit is heel handig, hè? Ja, Oh, dat is de volgende al. Deke zo druk, 17. <laughs> ah, die meiden zijn wel sterk, jongens. jongen. Hey, check dan. Dat gaat het gewoon zo. Hoppatee. Ja, jongens. Ze worden handig, die meiden. Doe eens waker. Volgens mij weten ze ook precies waar alles moet liggen. Ze hebben een plek. Je kan het ook gewoon in mijn auto gooien? Of niet? Zo. Nou ja, uh, klaar. We kunnen weg. We zijn bij uh, Vereniging Eigen Paard. Stel Jespers. En wat doet Tessa? Wat doe je? Ja, knuffelen. Knuffelen. zou er paarden zijn die niet met Tess willen knuffelen? Ja, die kunnen, die kunnen ja, We testen gewoon de, de grote paardenknuffelaar ofzo. Ja. En Kim? Kim is op haar uh, telefoon bezig. We ja, gaan kijken naar natuurlijk operatieassistent. Oh, vertel! Ik begin wat ga je doen? Wat? Nou, leg even uit. Oh. Nou, uh, ik doe dit jaar eind examen en uh, hopelijk haal ik het. En uh, <laughs> ik ben dus al aan het kijken voor de volgende opleiding en ik wil operatieassistent doen. Maar ik moet me dan uh, solliciteren. En ik ben. ja, gewoon een, uh, Ik had me aangebracht van een jobalert en daar kwam ik kreeg een mail Dus ik kijk op, dus ik even. Dus dames en heren, zoekt u nog een operatieassistent op in opleiding? Dan hebben wij hier. Kim, laat even jezelf zien. rijd even een rondje. Tadaa! Onze Kim. Nooit al. Nou. Nee. <laughs> Rebecca wordt aangevallen door paarden. Nee. Gewoon mijn space. Dit, kijk, dit is mijn ruimte en dit is jullie ruimte. We gaan maar even kijken naar. Uh, hoe heet die film? Uh, Dirty dancing. This is your space en dit is my space. Dat betekent. Achter. <laughs> Zelfs niet als je het boot of filter flinkt. Zo gewoon. Ah, daar zit je. Hallo, wat hebben we? <laughs> We hebben in de stoel. Moet ik hier nou niet onderhand op? Bijna. Ik moet je daarom geen teken op. Oh. <lacht> nee. nee. nee. Mood swings. Nee. Nee. Bij vereniging Eigenpaard en Stel hebben ze gewoon een kerstboom in de bak met cadeautjes. En ja, jij denkt er zit snoep in. Hier komt het politie-speurpaard. Ze wil zelfs niet meer stilstaan. Ze... Is Henja een, een, een kerstpony? Dat is de vraag. Oh, jij ja, had eigenlijk je kerstoutfit aan moeten doen, Tess? Dus. Ja, eigenlijk wel hè? Het ligt gewoon thuis. Wat mm -hmm. prima, gekund is ook bijzonder verlicht. En ja, die wil geen pakketje. Stoute Tessa. Snoepies, Snoepies, doe mij Snoepies. Nou, dit was het jongens. We gaan nu rondjes om de kerstboom filmen. Ik weet niet precies waarom, maar het is in ieder geval grappig. En doe je dan een liedje erom, uh, Rocking Around the Christmas Tree? Yes. Yes. <laughs> nou, uh, kom ik net op het lokaal binnen. Nee, maar je moet je eerst vertellen. Tessa heeft oh. kerstdiner, kers, kers, bla bla bla. Oh. Ja, uh, die knippen willen? maar. Uh, Tessa die heeft kerstdiner en uh, ja, we waren een beetje laat. Uh, <laughs> En uh, ja, ik deed lokaal binnenlopen met die tas, met eten. En uh, ja, ik zag Tessa niet, want ik ken natuurlijk niemand uit die klas of uit die school. Of uh, überhaupt waar ze zit. Dus uh, ja, ik zag Tessa niet. En toen stond ik daar maar een beetje van, uh, oké. Okay. Hoi, het is uh, 8 uur s ochtends nu. En uh, ik ben even overstaan. <laughs> en jij kan ook bril Ik heb nou in deze hele proze wenk Nee, hey, die komt uh, even kijken ook. Nee, niet maar mij, nou, maar beter. En uh, ik ga vandaag veel video's opnemen. Alleen, uh, het was in ieder geval het plan. Dat het regent nu alleen. Dus ik moet even kijken wat er wel. Oké, okay. ik ben helemaal nat. Zoals je, ja dat kan je waarschijnlijk, ja dat kan je wel zien. En uh, ja, het is heel vies weer, het regent in de molen gezet. Uh, dus ik ga nu even de hapjes maken en erna uh, even vullen en een zooi bijvullen. <lacht> Het is heel vroeg, vrijdag ochtend. Ik kan je vertellen, het is heel erg rot weer. Timmy ja. is nat. Ik heb gewoon uh, een pet op en ook nog een muts overheen. Ja, mijn jas is in de was geweest, dus die was sowieso nog nat. Oh, fijn. Dus nat dit, uh. nat nat. We moeten dat een keer gewassen worden? Dat is wel raar, was ja, ze moeten wassen worden. Uh, vrijdag vandaag en ik ga morgen op vakantie. Uh, gisteren zijn we bij het kerstcircus geweest. En Rebecca heeft stress, want die moet eigenlijk vrijdag altijd paard doen. Maar wie is er vrij vandaag? We gaan op vakantie, dus die was er zo niet om de paardjes te gaan doen. <lacht> dus de Bekheid is een stuk gelukkiger, het scheelt me gewoon anderhalf uur. Ja oké, okay, ik gebruik vijf minuten om even dit verhaal te vertellen, want ik ben echt, echt wel heel erg blij. Uh, ik ga zo meteen dus editen voor Ahoy, het, uh, kerstcircus. Kerstcircus, hoor je, moet ik zeggen? Ja. Heel ik het wel leuk. Wat vind je het leukste Ja. Ja, ik vond het ook wel echt heel gaaf. Wat je het leukste? Ja kijk, die jackals waren zo schattig. Ja. <laughs> ja. Nou ja, inmiddels hebben jullie de video van het kerstje zal gezien als jullie deze video zien, maar dat is wel een heel leuk. Ik zal mij even linken. Ik kan nu niet met mijn vinger wijzen want ik heb namelijk de lamp. Kijk. Oh, daar, daar, daar. daar. De lamp vast, maar Kim kan het wel. Daar. Op. Ik weet niet waar die zit. Dus Op het i'tje, maar maakt niet uit. Eén <laughs> Dus uh, we gaan even puffen en dan uh, ga ik gewoon eten. Nou, uh, ik ga vandaag weer rijden op Bel. Ik op het is laatst laatste keer voordat het kerst is. Dus ik ga op vakantie. Dus ik heb voor Bel eigenlijk een kerstcommie omgetoverd. Ik <tuss> ben in de zonbouw lekker. Zin in een springles? Ja. Wat ga je doen? Springen. Ja, dat snap ik, maar is er nog iets dat je wil oefenen of zo? Uh, nee, want ik ga springen, dus ik ga springen oefenen. Oké. Okay. Ja, ik ging het niet zo heel goed, maar deze week ging het wel weer heel erg goed. Een paar keer ik, maar dat maakt niet uit. Ik heb een paar keer verwacht, ik het ook niet. Dus dan lag ik er zo'n half naast. En nu is het last van me, Een beetje spierpijn in mijn rug en op mijn kont. Op nog van gisteren van Ahoy. En ja, heel erg. Wat zeg je Ik was de remia En ik voel me nu eigenlijk een beetje.